Nou, zitten zit er niet nog weer in de schoenen. Er gebeuren hier hele rare dingen in dit land. Net wakker. Ik vond het al een troep. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Wat is hier gebeurd? Kijk! Wat heb je? Ik ga even luisteren, mama. Wat, wat heb je? Hoppa. Je? Ja, je hebt het ook. Mm. Wat is hier gebeurd? Ik wil... Word... Hebben jullie er rommel van gemaakt? Nee. Laat eens zien wat je hebt. Leg daarna eens in de keuken. De. De beur van Brian. Nou, lekker in de keuken. Papa, help me. Oh, lekker, sleutel. Kijk, papa, Waarom zit mijn... Waarom, waarom zit mijn sleutel? Ja, maar hier staan jullie schoenen. Ja, zeg ja. maar hier, want ik weet niet waarom die... Sleutel, die... Maar hier staan jullie schoenen. Wat is er met jullie... Wat is dit? Een Dat is van mij. Er zit hier... Er zit hier wat. Een brief. Oh, een brief. Misschien had Sinterklaas wel geen cadeautjes. Oh jee. Oh, dat is een. Dat is een USB-stick voor de computer. Maak eerst, geef die maar aan papa. Waar, waar, waar, waarom geven ze dat nou weer? Ga de brief maar openmaken. Lukt dat? Misschien kan je hem er gewoon uitschuiven. Pieter. Kan jij goed lezen al? Nee, hè? Nee. Oh, er staat wat in. Zullen we eens kijken? Dat is een verlaanlijstje. Zullen we eens kijken wat er in staat? Zal papa dat eens voorlezen? Lieve Brian en Berber, jullie mochten nog één keer jullie schoen zetten. Maar mijn pieten konden het niet laten om al de, de meubels te verzetten. Het waren de pieten. Ja. Dus bracht ik maar meteen een zak met speelgoed. Alleen ik heb soms een stoute Piet, die niet weet waar hij het neerleggen moet. In deze envelop zit ook een USB-stick. Die hebben we net gevonden. St weet je wel, stop hem maar eens in jullie laptop. Heel erg snel. Ik heb namelijk een videoboodschap voor jullie samen. Dus ga nu maar snel genieten, meneer en dame Sint en Piet. Waar is die stick? Die had papa net. Die moet dus in de computer. Hé, hey. Er staat hier een mapje voor Brian en Berber van Sint. Dus de Sint heeft allemaal usb stickjes gemaakt. Speel deze video eerst. Gaan jullie lekker zitten? Ga papa hem groot maken. Weet ik niet. Het is mijn grootste. Gaan we hem groot maken? Ja. geluid. Nu harder. Oh, tjonge jonge, jonge, jongen, Sinterklaas. Wat zijn er toch weer veel cadeautjes? Het lijkt wel of ze ieder jaar weer liever worden. Dat is misschien wel zo cool. Ja. En kinderen houden nu eenmaal van cadeautjes. Ja, dat is waar. Net zoals de zoektocht naar cadeautjes. Toch? Oh, ze zijn er al. Ik kan nu echt niet meer wachten hoor, Sinterklaas. Ho, ho, ho. Niet zo snel. En jullie kunnen ook nog wel even wachten, toch? Ga jij maar van chocolademelk halen. Oh, ja. Chocolademelk. En dit is natuurlijk een Sinterklaasfeest vol verrassingen. En we zijn tenslotte hier in mijn verhalenkamer. Want iedereen heeft verhalen. Jij hebt verhalen. Ik heb verhalen. En de Pieten hebben natuurlijk ook verhalen. Eens even kijken. Ah, check. Kijk dan, de iPad geeft precies de namen aan voor wie de pakjes bedoeld zijn. Helemaal goed gekeurd allemaal in de zak. Danspiet, pas op, pas op! Oh nee. oh nee! Oh test, laten we dit snel opruimen voordat Sinterklaas ziet dat zijn vaas kapot is. Test, wat is dat? dat dit zit in de vaas. Wat zal dat zijn? Ja, dat zal ik jullie straks vertellen. Want over jullie staan er ook een paar verhalen in mijn grote boek. Zullen we daar eerst even naar gaan kijken? Brian, jij bent vijf jaar en dat is een hele mooie leeftijd. Je leert al van alles en je kunt nog heerlijk spelen. Ik zeg het maar eens luid en duidelijk, zodat iedereen het kan horen. Jij bent een kanjer, niet een gewone kanjer. Maar een super kanjer. Jouw karakter is goud waard. Ook lees ik hier dat jij zo prachtig mooie bouwwerkjes maakt met Lego. Jij gebruikt je fantasie, maar je moet ook wel een beetje handig en verstandig zijn. Want zoals jij met Lego bouwt, is heel knap. En ik zie hier een mooi, lief en aardig iemand zitten. En dat ben jij. Maar achter jouw vriendelijke lach zit soms een beetje onzekerheid. Misschien ben je ook een beetje verlegen. Dat hoeft helemaal niet. Je mag zijn wie je bent. En jouw aanwezigheid is heel erg prettig. Je mag nog meer in jezelf gaan geloven. Dat doe je al heel goed, maar het mag net een beetje meer. Doen hoor. Je kan het. Eens dus even kijken wie er nog meer in het grote boek staat... Berber, jij bent drie jaar. Jij bent al bijna geen peuter meer, maar een echte kleuter. Jij bent het zonnetje in huis. Ook al schijnt de zon niet. Jij bent vrolijk en altijd even blij. Jij brengt de vrolijkheid met je mee en dat maakt anderen ook weer vrolijk. Ook dit had ik wel verwacht van jou. Jij speelt heel graag met je poppen. Hebben jouw poppen ook al een naam? Misschien wel net zo'n mooie naam als die van jou. Speel maar gezellig door. En dan ga ik nu aan jou voordoen hoe je rustig kan praten. Hoe klinkt dat? Veel fijner dan schreeuwen, toch? En dat mag jij nu ook een keertje gaan proberen. Als je rustiger praat, kan iedereen je veel beter horen. Rustig praten is dus de oplossing. Proberen hoor. En er staat nog iemand in het grote boek. Hallo, lieve Sanne. Jij bent 33 jaar. 33. Wat ben jij toch een geweldig lieve mama. Ja, ben een mama die regelt, zorgt en verwendt. Bovendien een mama die er is met aandacht en liefde. Ja, ik kan nog veel meer opnoemen, maar eigenlijk weet je dat zelf ook wel. Ik zie jou stralen. En genieten van het mama zijn. Ook weer zo leuk om te horen dat je van muziek houdt. Het klinkt mij als muziek in de oren. Want ik kan er ook zo van genieten. Een dag zonder muziek is voor jou ondenkbaar. Want muziek maakt jou vrolijk. En doe mij een lol. Geef jezelf eens wat meer ruimte om heerlijk te kunnen ontspannen. Je kan het wel. En je weet het wel, maar het komt er gewoon niet van. Altijd maar druk, druk, druk. Toch zou een beetje ontspanning goed voor je zijn. Ook al is het maar tien minuutjes per dag. En ik kan het weten, want ik doe dat ook altijd. En kijk eens hoe ontspannen ik ben. <laughs> doe eens lief voor jezelf, oké? Okay? En wie hebben we nog meer? Michel. Jij bent 33. Wie is dat? Jij geniet het meest van jouw rol als papa. En dat gaat je goed af. Mijn compliment. Altijd in voor een lolletje en plezier maken. Maar je draagt ook altijd verantwoording voor je gezin. En zo hoort het ook. Ik lees hier dat jij je supergoed kan vermaken achter de computer. Het is ook handig en verstandig. Want op de computer kan je alle informatie vinden die je graag wilt weten. En daar maak je goed gebruik van. Maar ik wil nog iets met je bespreken. Ik val gelijk met de deur in huis. Je werkt te hard. Niet een beetje te hard, maar veel te hard. Als je altijd maar aan het werk bent, ga je ook andere dingen missen... waar je misschien later spijt van krijgt. Bovendien is iets minder hard werken ook nog gezonder voor jou. Je weet het allemaal best wel, maar ik... Als trouwe Sint-vriend wil je dit toch meegeven. Brian, ik lees dat jij geweldig goed je best doet op school. Dat is fijn, want alles wat je op school leert is belangrijk voor later. Jij krijgt van mij een compliment, want school is erg belangrijk. En ja hoor, daar zijn ze weer. Bakpiet heeft supergoed zijn best gedaan om stapels pepernootjes te bakken voor iedereen. Dus ook voor jou. Want jij lust er wel pop van, hè? <laughs> jij kijkt heel graag naar een vlogfamilie, of niet? En welke familie is dat dan? eens <laughs> dus even kijken wie er nog meer in het grote boek staat. Berber. Ja, jij bent nu al aan het groot worden. Want jij gaat al naar de grote wc. En dat is erg knap van jou. Het was vast in het begin een beetje spannend. Maar nu allang niet meer. Je huppelt er gewoon heen en als je klaar bent was je vol trots je handen. Zo, dat heb je weer mooi gedaan. Op naar de volgende keer. Succes. En nu nog iets anders. Het is rond en belegd met van alles. Jij vindt het een feest om een pizza te mogen kiezen. Maar wat kies je dan? Telkens een andere pizza? Of heb je een favoriet die het allerlekkerste is volgens jou? Als de wijze varen een verhaaltje voorleest aan Woezel en Pip... dan kwispelen hun staartjes van plezier. Geniet jij net zo van Woezel en Pip? En wil je ook het liefst elke dag spelen en plezier maken? Dat staat allemaal in mijn grote boek. En daarom vinden jullie elkaar zo grappig. En er staat nog iemand in het grote boek. Hallo, lieve Sanne. Jij staat positief en blij in het leven. Als een ander het even niet ziet zitten, dan weet jij er wel een positieve draai aan te geven. Zodat het zonnetje weer een beetje gaat schijnen. Sinterklaas vindt dat erg knap van jou. En ik geef het gelijk toe, ben het helemaal met jou eens. Een patatje of frietjes eten is genieten geblazen. Zelf doe ik er wel eens een dotje mayo op. Jij ook? En wie hebben we nog meer? Michel. Humor is de beste manier om vrolijk in het leven te staan. En jij hebt die humor. Je hebt er gevoel voor en een grapje of een leuke woordspeling brengt bij jou al snel een lach op je gezicht. Lachen is tenslotte ook nog eens gezond. Blijf die humor houden hoor. Maar nu nog iets anders. Ben jij dat die alles even lekker vindt? Nou dat is toch handig. Je bent net Bakpiet, die vindt ook alles lekker. Nou ja zeg, dat is gek. Al die zakken zijn ineens verdwenen met jullie naam erin. Ja, sorry Sinterklaas. Ik kon gewoon niet langer wachten. Wat denkt u? Is het nu tijd dat de kinderen zelf op avontuur mogen? Op zoek naar hun cadeautjes? <laughs> Je hebt helemaal gelijk koelen. Ja. Want terwijl ik dit verhaal vertelde, hebben mijn pieten stiekem de pakjes al bezorgd. En die hebben ze verstopt op een hele bijzondere plek. Zal ik het verklappen? De cadeautjes liggen in de auto. In de auto? Ga maar snel kijken en wees er blij mee. En dan wens ik jullie nog een heel gezellig Maar Tot de volgende keer. Dag allemaal. Daarom was de sleutel. Oh Sinterklaas. Dan zijn ze stiekem met de sleutel binnen geweest. En dan hebben ze deze gepakt uit het kastje. Zullen we eens gaan kijken of dat waar is? Nou, ik blijf. Kom, gaan we kijken. Ja. jullie mee eerst? wil ik wel weten waar ze liggen. Berber, kom. Berber, kom. Rennen, rennen, rennen, want het is heel koud. Rennen. Ze moeten dus in de auto liggen. Ga jij maar kijken. Nee. Misschien achterin. Doe ik deze deur weer dicht. Misschien achterin. Ook niet. En waar Sissy misschien altijd zit. Zit hier, een pakje. Ja, wacht even. Had ik deze voor weg? Ga maar we naar binnen, Berber. Ik pak wel deze. Pak. Oh, pak ik het grote zak wel mee. Zo. Mama, help. Mama, help. Nou, dan moeten we het toch nog beter beveiligen. We hebben dit al. We hebben hier al alles. Hij uh... lag ik ik. Maar er staat geen Laat is zien Brian. Laat is zien. Leeg, leeg, leeg. Is dat Brian, Ja. ja. Oh. Nee. Wat, is het? Brian. Wat heb jij? Ik je helpen zo? Dat is, wel... dat is jammer. Laat eens zien. Wauw. Een kino. Ah! Mama, kijk. Ah! Ik zie hier een heel groot cadeau. Oh, en die is heel zwaar. Wacht even. Ik hou de zak vast. Zo. En wat staat erop, papa? Berber. De is voor jou. Die gaan we samen. Dan gaan papa de volgende doen. Maar er is nog een groot cadeau. En daar staat op... Brian! Ja! Kijk maar! Wauw! En wat heb jij Brian? Eh, uh, nee. okay. Wat heb je hier allemaal? Oh, die is cool! Een lego doos. Kun je op lego? En wat is dat? Ook een lego doos. En dit? Spiderman! Nee, wel. Maar wacht even met openmaken. Dat is je laatste cadeautje van Sinterklaas? Oh. Een iets grotere doos. Ga maken. openmaken. En kijk, daar is Lego. Oh, Lego, wat mooi. Oh, dat is een adventkalender. Weet je wat dat is? Een kalender voor het aftellen totdat het kerstmis wordt. Mag je elke dag een pakje openmaken? Hé, hey, maar nu we cadeautjes hebben gehad, zal de Sint hier niet meer in de buurt komen. Zullen we nog even zingen Dag Sinterklaasje, want die gaat morgen weer met de boot weg. Dag Sinterklaasje. Dag, dag, dag. Zingen. Dag Sinterklaasje, dag, dag. Maar ik ga nou de autosleutel wel ergens anders stoppen hoor. Want uh, als als de piet al erbij kunnen komen, wie weet wat inbrekers niet kunnen doen. Dat vind ik niet waar. Tot de volgende keer. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein.